Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, dat is een grote, Joyce. Hoor oh, Joyce, je hapt goed. Hé, hey, Roosje, Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Je moet naar beneden komen, Roosje. Hé, hey, Joyce! Kom maar, Joyce! Nou, Blackjack, jij mag eerst een hap. Hop! Kom maar! Goed zo, Blackjack. Hé hey Annabel. Eerst komt Joyce. Kom maar Joyce. Kijk eens Joyce. Oh. Ja, dat komt door Annabel natuurlijk. Nou, ik krijg je helemaal Annabel. Kijk eens. Oh, Roosje, ga je naar beneden. De waterbakken zijn helemaal leeg. Dan moeten we met, met, met de bus doen. Eerst de hoizem. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Oh. Ik ga naar boven, Roosje. Ho, oh, Joyce. Kom maar, Joyce. Nou, Annabel en Ro Ja, Roosje is niet, niet, niet vervelend. Hé, hey, niet trappen, niet trappen. Kom maar, kom maar. Hé, hey, je mag hem helemaal. Hé, hey, Roosje. Hé hey Annabel, hey Joyce! Ik ga naar boven, Joyce! Hé hey Blackjack!